Heb jij wel eens een opstel of een verslag moeten schrijven? Ik weet niet of je dit leuk vond, maar het kostte je waarschijnlijk in ieder geval een heleboel tijd. Als er nou eens een computer zou zijn die dit voor je zou kunnen doen. Dat zou handig zijn toch? In de vorige video zag je al dat synthetische media media zijn, die gemaakt of bewerkt zijn met behulp van kunstmatige intelligentie of AI. In deze missie ga je een tekst laten schrijven door een computerprogramma. Je bedenkt een aantal woorden, minimaal vijf, Bedenk een vraag of schrijf een zin over het onderwerp van jouw verhaal. De AI-schrijver genereert hier vervolgens een verhaal of een artikel mee. Kijk maar eens. Ik wil bijvoorbeeld een opstel schrijven over de volgende woorden: Zomer, Zwemmen, Strand, Haai, Bang, Hap, Water en Rennen. Ik typ de woorden in en klik op Schrijven. Het programma maakt nu zelf een aantal korte teksten. Welke is het beste, denk jij? Nu jij. Navigeer dan nu in je browser naar smodin.io/nl/auteur. Vul jouw woorden of zin in. En klik op schrijven. Let op, je kunt maximaal 5 gratis artikelen schrijven per dag. Nu jij. En wat vond je van jouw opstel? Dit programma heeft geleerd van een heleboel voorbeeldteksten. Het programma heeft patronen en verbanden ontdekt in al deze voorbeelden. Vervolgens hebben twee netwerken verhalen voor elkaar geschreven en elkaars verhalen beoordeeld. En wat vind jij? Zijn ze goed geworden? Of kun jij dit toch beter? Als je deze missie in de klas doet, kun je nu elkaars opstel of tekst lezen. En als je nog zin hebt, kun je natuurlijk nog veel meer teksten laten schrijven door de kunstmatig intelligente schrijver. Leuk dat je hebt meegedaan en tot de volgende missie.